De Piratenpartij staat voor meer inbreng van inwoners. Een gemeente waar iedereen die dat wil een stem heeft. Deze durft te uiten en gehoord zal worden. Veilige online platforms voor lokale democratie en referenda. Empowerment van onze inwoners hoort altijd op de agenda te staan bij ieder onderwerp. Een democratie is nooit af. We moeten de burger in staat stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de lokale democratie. Meepraten Hoewel Utrechters regelmatig geraadpleegd worden en advies geven ten aanzien van het gemeentebeleid, is er helaas veel minder sprake van co-productie en meebeslissen. Waarbij de impact op het beleid veel groter is. Ook blijft de participatie van Utrechters vaak beperkt tot de beleidsfase van opinievorming, agendavorming en beleidsvoorbereiding. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland groot draagvlak is voor democratische aanvullingen. 9 op de 10 kiezers zijn positief over vormen van burgerparticipatie waarin burgers actief meepraten over problemen en oplossingen binnen de gemeente en ruim 8 op de 10 kiezers zijn positief over het laten aandragen en ontwikkelen van oplossingen door burgers zelf. Daarnaast is ruim 60% van de kiezer positief over het lokale referendum. De Piratenpartij streeft naar een optimale combinatie van verschillende vormen van deliberatie. Denk aan dialooggroepen, burgerfora, burgerbegrotingen en co-creatie. En directe democratie. Denk aan meer lokale referenda, maar ook actieve inzet van liquid democracy. En wil dat de gemeente Utrecht proactief op zoek gaat naar nieuwe vormen van burgerparticipatie die ook ingezet kunnen worden voor beleidsfasen waarin op dit moment minder burgerparticipatie plaatsvindt, zoals beleidsvorming, uitvoering, communicatie en evaluatie. Right to bid challenge and plan In het beleid van de gemeente moet de right to bid right to challenge en right to plan, verankerd worden. Het right to bid betekent dat als er vastgoed van de gemeente vrijkomt of ongebruikt blijft, dat de buurt hier een bod op kan uitbrengen of dit tijdelijk mag gebruiken. Right to challenge betekent dat als bewoners denken dat ze een publieke taak beter kunnen doen, ze hier de mogelijkheid voor krijgen. Dit is al onderdeel van de wet, wet maatschappelijke ondersteuning, maar heeft nog geen handen en voeten. Right to plan betekent dat bewonersgroepen buurtontwikkelingsplannen kunnen opstellen en de gemeente deze actief gaat integreren in de gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling. Inclusiviteit in participatie Bij het beoordelen van de kwaliteit van de verschillende vormen van participatie wordt niet alleen gekeken naar de intensiteit van de participatie, maar ook naar de mate van inclusiviteit en het informatieniveau waarop de participatie is gebaseerd. Het is van groot belang te komen tot een zo goed mogelijke afspiegeling van de inwoners van de gemeente Utrecht, zodat de opvattingen van belangrijke groepen in de samenleving bij de besluitvorming worden betrokken. Ook dienen Utrechters vrije toegang te hebben tot zo volledig mogelijke informatie... ...waarin voor- en nadelen gebalanceerd tot hun recht komen om optimaal te kunnen participeren. Liquid democracy Liquid democracy of vloeibare democratie klinkt als een ingewikkeld concept, maar het is het niet. Elke vier jaar mogen we stemmen voor de gemeenteraad... Tussentijds hebben de inwoners dan maar te wachten wat er wel of niet gedaan zal worden door de verkozen raadsleden. In aanvulling daarop willen we dat inwoners van Utrecht de mogelijkheid krijgen actief mee te stemmen. Concreet betekent dit: je geeft je stem tijdens de verkiezingen bijvoorbeeld aan Saskia Suller van de Piratenpartij. Tijdens de raadsperiode kan je dat zo laten omdat je gelooft in het werk dat Saskia doet. Maar ben je het er niet mee eens? Dan gebruik je de Liquid Democracy app waar je op inlogt met je DigiD. Daar kun je voor een specifiek onderwerp anders stemmen, maar ook je stem aan een ander raadslid geven. Met het invoeren van Liquid Democracy krijgen inwoners een echte stem in de gemeente. Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat stemmen via Liquid Democracy geen juridische waarde heeft, maar we willen ons daar wel aan committeren en dagen alle andere partijen uit dit ook te doen. Sta je voor je inwoners? Laat het zien dan is formaliseren een kleine stap. Contact met burgers. De Piratenpartij wil ook dat lokale politici... meer financiële mogelijkheden krijgen... en gestimuleerd en waar nodig getraind worden... om kiezers meer direct op te zoeken... en hun verhaal begrijpelijker te maken. Het argument dat snappen de mensen toch niet... is een draak van een belediging. Als mensen het niet snappen, moeten we als volksvertegenwoordigers... Beter ons best doen om het uit te leggen. Onderzoek. Samenwerken met Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht is de logische volgende stap om constant te monitoren en bij te sturen. Waar werkt participatie? Waar slaat het aan? En waar kan en moet het beter? Wij willen een stad waarin we samen kunnen werken op basis van vertrouwen. Dat is een uitdaging, maar zeker haalbaar. In het kort, invoeren liquid democracy, stemrecht voor inwoners ook buiten de verkiezingen, meer verschillende vormen van inbreng en participatie, right to bid, right to challenge en right to plan verankeren in gemeentebeleid.